Mijn naam is Marijn Rutgers, orthopedisch chirurg in het Haga Ziekenhuis sinds 2017. Mijn aandachtsgebieden zijn heup- en kniechirurgie en kijkoperaties van de heup bij jongvolwassenen. Sinds mijn promotieonderzoek naar kraakbeenherstel heb ik een passie ontwikkeld voor technieken om beschadigd kraakbeen te herstellen. Daarom kunnen zowel jonge patiënten met heup- en knieklachten als oudere patiënten met bijvoorbeeld een niet-optimaal functionerende prothese, bij mij terecht. Daarnaast neem ik actief deel aan wetenschappelijk onderzoek... en kunnen patiënten rekenen op behandeling volgens de meest actuele en wetenschappelijk onderbouwde standaarden.